Ik ben de directeur van via dat is het zakelijke platform waar je straks alle diensten van BoveMij en van derde terug kunt vinden voor businessgroei. Ik ben verantwoordelijk voor de visie en de groei van het platform. In 2009 had ik al gesolliciteerd voor een zomerbaantje bij de receptie, maar het niet geworden. Na mijn studie bedrijfswetenschap in 2012 ben ik hier toch gestart als uitzendkracht op de commerciële afdeling. Na een aantal weken als uitzendkracht startte ik als relatiebeheerder zakelijk en later grootzakelijk. De toenmalige raad van bestuur zocht iemand die hen kon ondersteunen bij commerciële vraagstukken. Ik kreeg toen de vrije rol projectmanager sales. Steeds meer kwam de focus op ons digitale platform, wat later resulteerde in via Sinds begin 2022 ben ik directeur van dat nieuwe bedrijfsonderdeel. Bij iedere nieuwe functie stapte ik weer in het onbekende, maar ging het avontuur aan. Boveema gaf mij al het vertrouwen. Daardoor kon ik mezelf iedere keer weer ontwikkelen. Ik lees met veel interesse artikelen van andere leiders die het geluk van medewerkers boven het bedrijfsresultaat stellen. Want de gelukkige medewerker presteert optimaal en het bedrijfsresultaat volgt dan vanzelf. Ik vind dat een mooi streven en nog een ontwikkeling voor mij in mijn eigen leiderschap. Dit was weer een nieuwe aflevering van In de Lift bij Bovee. Mai. Ben je benieuwd wie er de volgende keer in de lift staat? Volg onze kanalen en houd onze pagina in de gaten. Tot snel!